In deze video laat ik zien hoe je in Microsoft Teams kanalen kunt toevoegen. In Microsoft Teams ben je lid van diverse teams en onder een team vallen diverse kanalen. Standaard is er één kanaal dat algemeen heet, maar je kunt zelf kanalen toevoegen als je eigenaar van het team bent. Ook zou je als docent je studenten de mogelijkheid kunnen geven om kanalen toe te voegen en dat pas je aan in de instellingen. Wil ik een nieuw kanaal toevoegen, dan klik ik op de puntjes achter de naam van het team en ik kies kanaal toevoegen. Hier geef ik het kanaal een naam, bijvoorbeeld vragen over examen en ik kies voor toevoegen. Dit kanaal is vanaf nu voor alle leden toegankelijk. Hier kunnen gesprekken uh, worden gevoerd. En bovenaan kunnen specifiek bij dit onderwerp bestanden en notities worden verzameld.